Hallo, leuk dat jullie kijken. Vandaag een korte vlog vanuit Utrecht. Utrecht. Samen met Elisa. Van. Elisa maakt het mee. Yay. kwam We moesten even overstappen, want de trein naar Utrecht reed niet. Door iets op de spoor wat kapot was volgens mij. Wat hebben we toen gedaan? Toen zijn we overgestapt naar een andere trein. Waar zijn we dan? In Den Bosch en daar gaan we dan in de sneltrein naar Utrecht. Yes. We zijn nu in Utrecht Centraal! Yay! <laughs> Die vallen hè? Nee. <laughs> Ik heb net mijn Thomas gehaald. Oh, hebben we even pauze. Ja. Wat hebben we allemaal? Ik heb een Happy Meal. Mm -hmm. Ik heb gewoon hamburger, frietjes, ook en helemaal. Ga eens kijken, haal Een speeltje, een boekje. Ah, boekje, ja. Oh, ja. En frietjes en gewoon lekker spelen. Oeh, lekker. En ik heb een aardig En wat heb ik? Een burger, een hamburger en een cola. Yes, nou dan gaan we ze even lekker. hebben de kleine pauze niet hè? En wat zit er in het zakje? Ik mocht gaan zwemmen omdat hij nog 10 euro over had en ik ben fan van het merk Slide. Dat is een paardenmerk en ook andere diertjes mogen ik een paardje Kijk. Wat een mooi paard. Ja, ik weet niet wat voor was het is. Mooi, dan ga ik thuis mee spelen. Ja. Nou, ik ga eten hoor. Ik ook. Ik moet even helemaal bukken, want die lijst is zo klein ja. nog. Nee. Nou, we lopen nu treinen uit en we gaan eventjes in de stad kijken. Kijk maar even mee. Ja. We lopen even de stad in. Kijk of er nog wat leuks te zien hier, is hier. Ja. Kijk, een mooie tigeltjes kunstwerk daar. Ja. Zie je dat? Ik wou dat die ook zelf kan maken. Grote puzzel. Oh, puzzel? Ja. Oh, dit is gewoon de plek waar we nu staan dan vroeger. Zie je dat? De Mariaplaats. Plaats. Leuk. aan de verte zie je de domtoren waar die symbool verstopt. Want we zijn hem aan het uh, renoveren, denk ik. Jij ik de bent niet klein, jij bent gewoon groot. Ja, nou, maar die kijk eens hoe groot die is. Die, die zie je okay. ook wel. Jij zei dat ik klaar was, jij bent gewoon. Oh, jij bent groot. De lengte, ik ben reus. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké, okay, gewoon uh, Eliza. Ja. Oké, okay, van. <laughs> lach me maar uit. Ik kan het wel goed zien. Ik ook. Zo op woensdagochtend ochtend is het heerlijk rustig in de stad. Oké. Mag je een bakje wandelen? Ja. Kijk, ja. in Utrecht hebben ze een vuilnisboot in plaats van een vuilniswagen. Ik had hier al een kerstboom verwacht eigenlijk, maar die staat er nog niet. Nu pakken we de trein. We gaan nu tijd uh, ons inchecken voor in de trein. Ja. Als we weer naar huis gaan. Okay. Zullen we hebben? 21. Dat is o, die we zoeken? Ja, ik zie wel. Zie je hem ook al? Ja. Zie je geen 21. Ja. Hier. Hier. Yes. 是中退 Dus yes, we zijn er weer! Hey. Nou, naar de auto toe lopen.